Hoi, goedemiddag, Hoi. welkom. Fijn dat je er bent. Ik ga de kijkers vandaag meenemen in een kijkje in jullie keuken. En we gaan daarom niet door de voordeur, maar door de achterdeur. Oh. En ik heb een uh, oefenkist bij me. Wil je mij helpen? Ik ga je heel graag helpen. Ant, kan jij een beetje vertellen aan de kijkers? Wat jouw functie hier is bij dit crematorium? Mijn functie is officieel ovenist, uh, dat is de term. Sommigen noemen het cremateur. En wat wij doen, wij doen eigenlijk heel veel dingen uh, achter de schermen. Zoals nu, we hebben nu de, de, de overleden in de kist uitgedragen en dan gaan we dus de controles doen. Uh, dus op de, we krijgen drie aantal papieren, uh, de aanname, de verlof. En de kistregistratie. Dat moet gewoon goed zijn. Ja, maar dat begrijp ik ook wel. Trouwens, een hele andere vraag. Heb je daar een speciale opleiding voor moeten doen als ovenist? Uh, ja, zeker. We training doen wij. Maar er is een opleiding uh, voor en dat is de facultatieve. Dat is de, die komen uit Den Haag, maar die zitten wereldwijd. Dat zijn de suppliers van de ovens. Die ovens worden gebouwd in Engeland en wij krijgen training voor, van hun. Je praat dus eigenlijk wel over vakmanschap, dus we zijn hier wel op het juiste adres. Wat dat hier zeker ja. betreft. Nu neem ik jullie mee naar de aula van het crematorium. Want dan laten wij de routing zien als de ceremonie is afgelopen. Hoe de routing is naar de oven. En bij de oven aangekomen, dan ga ik allemaal vragen stellen aan Hans. Waar hij hopelijk antwoord op heeft. Gaan jullie mee? We willen eerst het protocol van de oven uh, met Hans bespreken. En daarna gaan we alle vragen die de cliënten aan mij hebben gesteld... om te kijken of we die kunnen beantwoorden. Wat is nou zo belangrijk aan de oven? Waar moet je op letten? Dus een bepaalde uh, vereiste, qua basistemperatuur... als een uh, standaard invoer. Want er zijn ook invoer met grotere mensen... en dan heb je weer een andere invoertemperatuur. Dus, betekent... ja, dus het lichaamsgewicht heeft ja. alles te maken met de duur van ja. de crematie. Ja, ook. Maar, uh, Mocht het zo zijn dat we, dat we spreken over een zware persoon, dan is het weer anders. Dan gaat de temperatuur wat lager, gaat het rustiger. Maar is er een, is er een, een, een bepaald temperatuur ja. wat die minimaal moet zijn? Dat is 800 graden. 800 graden, ja. minimaal. Ja. En dan gelang de gewicht gaat de temperatuur omhoog. Ja, klopt. Want je moet het eigenlijk zien. Een kist is brandstof, maar een persoon is ook brandstof. En wat mag nou echt niet mee de oven in? Nou, heel uh, goed dat je dat vraagt. Uh, eigenlijk mag er best wel veel mee in de oven. Het uh, enige wat wij niet willen is glas. En waarvoor willen wij geen glas erin hebben? Glas heeft een andere smelttemperatuur. Wij gaan tot een graad of duizend graden. Dat is het maximum. 1100, hooguit. Maar glas heeft een smeltpunt van 1400. Wat is een gemiddelde tijdsduur dat de oven nodig heeft? Wij spreken meestal over een gemiddelde van anderhalf uur. Hoe komen we daarna aan? De ene persoon is lichter en zwaarder dan de andere. Even een voorbeeld van mij. Ik heb meer dan 10.000 crematies gedaan. Ik weet uit ervaring dat ik zal twee uur duren en iemand anders... En ander ik? Jij bijvoorbeeld 70 minuten ongeveer. 70 minuten. En daarvoor komen we op een gemiddelde van anderhalf uur. Je moet met alle respect een oudere vrouw... Want wat is nou daadwerkelijk het overblijven van een crematie is de skelet, want dat is bot en dat is kalk. He, dus als er een oudere vrouw is van 95, is onderhevig aan bot om kalken. Dus dan heb je ook minder as, zeg maar, en ook een lagere verbrandingstijd nodig. En dan komen we zo langzamerhand bij al die geheimzinnige vragen, hè? Want word je nou alleen verbrand of ga je met heel veel mensen de oven in? Ja, die vraag krijg ik heel veel. U ziet al hier de oven. We hebben namelijk twee ovens. We staan hier nu voor de grootste oven. Die er op de markt is voor de crematie. Want ik hoor wel eens op verjaardagen dat ze met twee of drieën tegelijk. Het gaat niet, want deze arm duwt de kist in de oven en dat kan maar eenmalig. Ja. En dat duurt maar 15 jaar. Maar het seconden. heeft toch ook een klein beetje wel met piëteit te maken? Je wordt toch gewoon alleen gecremeerd? Het dat is toch voor jou. Dat alleen. sowieso, maar eventjes voor de bakenplaatjes uh, uit, de wereld, uit de, de, de, de wereld te helpen. uit uh, de wereld te helpen, fysiek niet gaat. Maar ik wilde wel zeggen Um, een paar weken geleden hadden we wel een man en vrouw ja. die waren euthanasie. Ze ja. uh, hadden dit bewuste wens samen. Uh, ja. En dat um, doen jullie dan wel. Dan gelijk, maar dan kan het ook niet. Want dan gaat eerst, de vrouw ging in deze oven ja. en de man in deze oven. Oh. Nou, maar goed, duidelijk dat je dit zegt. Dat het ja. dan toch separaat gaat. Dan heb ik nog een vraag. He, wat ook altijd een gesprek is tijdens de borrel: wat gebeurt er met je goud in je mond? Waar blijft je goud? ja dan is een hele wat goede gebeurt vraag er, het en, uh, wanneer smelt goud ook dat horen ik op verjaardag dat is het eerste wat ik hoor uh, ze goh uh, uh, wat doen ze met de gouden horloges en de gouden kettingen en de gouden kiezen nou dan zeg ik de gouden horloges en de gouden kettingen en de armbanden voordat de kist wordt gesloten dan wordt deze er al afgehaald als we over iets gouds spreken dan is het uh, waarschijnlijk meestal de gouden tanden dat zijn hele kleine dingetjes. Soms zien we het wel, soms zien we het niet. Maar dat laat ik straks wel even zien. Maar ja, stel je nou voor dat de familie zegt nee, ik wil dat mijn moeder graag haar trouwring omhoudt en een gouden oorbellen. Ja. Is het dan zo weinig dat je het niet terug ziet meer? Uh, het, is natuurlijk, het wordt ook verblakerd zeg maar. Het krijgt een andere kleur. Uh, hoe doen wij dat? Ik zie het niet altijd. Uh, als wij de as uh, uh, gaan kijken, want wij moeten kijken in de as. Want heel veel, het as wordt vermalen, waarom wordt het vermalen? Omdat heel veel mensen willen verstrooien of in een sieraad of in een urn, ja. dus daarom gaan we vermalen. Voordat we gaan vermalen, dan ga ik eerst kijken in, de, in het as, wat ik, waar ben ik dan naar op zoek, naar nou, kunstheupen en kunstknieën. Die kunstheupen en die kunstknieën die moet ik uithalen, waarom? Uh, anders dan gaat die uh, uh, vermalen stuk, de kringelater stuk, maar tweeledig, het gaat ook naar goede doelen. En dat ga ik uitleggen hoe. En wat dat... gaat naar goede doelen? De kunstheupen, de, kunstheupen. de kunstknieën ja. en ook de tanden gaat ja. even aan. En heeft, heeft jullie crematorium een bepaald goed doel waar alles naartoe gaat? Uh, nee, dat gaat naar uh, Dokter Vijandfonds. Die beheert dat, dat is onder de vleugels van de LVC, dat is de landelijke vereniging voor crematoria. Daar kan een aanvraag aan ingediend worden. Dat is allemaal voor goede doelen. Ik heb daar ook achter, zal ik u straks laten zien waar het naartoe gaat. krijgen we maandelijks een uitdraai. Oké, okay, uh, dus jullie verzamelen alles. Het gaat die kant op. En, dan krijg je en om daar terug te komen over die gouden kiezen en gouden ringen, eventueel wat u zegt. Um, dan gaan we kijken in het as en dan heb ik een magneet. En alles wat aan het magneet blijft zitten, dat is oud ijzer. Wat blijft liggen is edelmetaal. En dat gaat allemaal in één bak, dat wordt uitgezocht. Er is een speciaal bedrijf voor, dat is het bedrijf Orthometals. Die zoeken dat uit en die gaan de kunstheupen en de kunstknieën, die worden onherkenbaar teruggesmolten. Als voor de vliegtuigindustrie en de auto-industrie, omdat het van overleden is onherkenbaar teruggesmolten. De tandengoud, eventueel ene metaal, alles wordt gesplitst. En dan komen we op een jaarbasis. Wat denk je aan geld wat er dan wordt gegenereerd? Wat zou je denken? Wat zou ik denken? Een heel Nederland. Ja, ik, een tanden goud... 104 crematoria's doen eraan mee. Een kleine uh, 500.000 euro? Nee. Van 104 crematoria's wordt er jaarlijks gemiddeld tussen de 3 en 4 miljoen euro oh, naar binnen gehaald. Dat is geld ja hans ik was even bijna vergeten kun jij, heb je zo'n steentje bij je zodat we kunnen laten zien hoe zo'n identiteitssteen daaruit ziet als je gecremeerd wordt Ja, klopt als we wij hebben een identiteitssteentje en dat gaan we altijd op de kist plaatsen uh, dus, dit is ook herkenbaar We is ook het logo van de crematorium Dijn en bollenstreek ieder crematorium heeft zo zijn eigen logo en dit is onze logo van ons en dan staat een nummer op in dit geval is dat 00001 dat is de eerste steen voor ons, die hebben we bewust bewaard, dus het is niet van iemand anders geweest. Die gaan we op de kist plaatsen en als het proces, als wij gaan invoeren zoals dat heet, dan gaat het ook mee in de oven. Als het proces klaar is, dan gaan wij de oven schoonvegen en dan weten wij, maar voornamelijk ook de familie, dat er geen afslissing kan plaatsvinden. Want dat nummer hoort bij dat as en dat is van die persoon. En dat komt omdat de steen is niet verbrandbaar nee. Dus die blijft zoals die is. Ik wil heel erg graag een kijkje nemen in de oven, hoe dat eruit ziet van binnen. Ja. Zullen we dat doen? Ja. Bij ons is het zo: ongeveer 50% gaat mee. Familie gaat mee en dat... Dat willen ze meegaan tot het laatst en dat leg ik dan ook uit wat mensen kunnen zien en verwachten. Maar uiteindelijk als mensen zijn meegegaan, dan zijn ze achteraf heel erg blij. Want ze hebben het gezien en er is berusting en uh, ze zijn vol trots dat ze als laatste bij hun dierbaren zijn gebleven. Hans, hoe ziet de binnenkant eruit? Ik zal het eventjes laten zien. Dan ga ik eventjes een stukje opzij, want het is wel warm. hier ziet u de binnenkant van de oven en u ziet het al als op het moment als wij gaan invoeren waar familie bij is en een kist met een overledene dan wij stoken van tevoren dus de oven heet dus op het moment als de oven er open gaat dan gaat de oven er open dan doet een arm doet de kist in de oven en dan gaat de overdeur dicht. Dat duurt niet langer dan 15 seconden. Dus op het moment als mensen denken veel vlammen te zien, is het niet zo. Op het moment als de overdeur dicht is, dan zijn daadwerkelijk de, uh, de grote vlammen. En Hans, waarom mag hij niet nog helemaal omhoog? Nu, is het, nu kan het eventjes niet, omdat hij in, in gebruik is, zeg maar. Maar als, het, uh, als uh, mensen meegaan met de invoer, hè, dan moet hij natuurlijk helemaal open. Dus als hij afgekoeld is, dan mag hij helemaal open? Ik zal eens wat uitleggen over de stenen. Want eigenlijk zit de hele. Uh, uh, dat is lavasteen, dat komt uit de gebergte uit India. Ze kunnen heel goed de warmte vasthouden. Dat is ook belangrijk voor, uh, voor de goede verbranding. Maar wat ook belangrijk is, ze kunnen goed uitzetten en krimpen. En Hans? Ik heb nog een vraag, hè? want je staat, we staan hier nu voor de oven, maar je kan niet met je eigen handen de kist zo naar binnen uh, schuiven. Daar heb je dat grote apparaat voor. Ja, dat voor. gaat allemaal en... uh, via, wij geven een signaal achter met de computer en dat gaat dan via een uh, hydrauliek, zeg maar. En dat is een duwarm, die duwt de uh, kist in de oven en wij doen het wel altijd met z'n tweeën. Ik heb nog en dat is ter controle voor elkaar, dat ja. het allemaal volgens het ja. perfecte protocol ja, gecheck, gaat. Check, double ja, check check, dubbel check. Heel goed, fijn om dit te horen. Alles wordt dubbel gecheckt of er geen fouten gemaakt worden. Of misschien moet er soms assistentie verleend worden. Familie is welkom hier. Het is hier perfect geregeld. Zoals je ziet, word je eerst met de schaper helemaal naar buiten gebracht. In een bak kom je dan terecht, alle overblijfsels en daarna nog met een ijzeren bezig tot aan de kleine beetjes in de oven in één bak terecht komt. En dan later laat ik jullie zien dat het naar een cremulator gaat. We hebben zojuist gezien dat de restanten van het lichaam van de oven ...in een bak gaan naar de cremulator. Dat is het kleine ding waar jij net zojuist geweest bent. Daar worden namelijk alle benen die nog niet helemaal verpulverd zijn... ...maar die worden gedraaid en gerold. En dan wordt het tot een uh, egale massa gemaakt. En die komt dan uh, uit de cremulator terecht in deze asbus... ...met de juiste identiteitssteen. En die mag dan hier zomaar verblijven. En zeker een half jaar, maar wettelijk verplicht een maand. Maar waarom een maand? Een maand dat is dus heeft de officier van justitie bepaald in heel Nederland voor ieder crematoria uh, uh, in geval van eventueel criminaliteit. Stel dat de man zijn vrouw heeft vergiftigd of andersom, kunnen ze alsnog sporen vinden in het as. Maar mocht de familie zeggen van goh, ik wil toch volgende dag de uh, dierbare thuis hebben, dan kan dat. Dan kunnen wij weer toestemming vragen aan de officier van justitie. Ik zie toevallig hè, hier wat restanten uh, van um, ja, heupen en. Uh, um pacemakers die dan toch, uh, die, die heupen, daar kun je niks aan doen, die gaan mee. Maar de pacemaker die echt niet mee mag, dat is echt voor de uitvaartondernemer heel belangrijk om aan te geven dat dat niet mee mag en dat eruit moet. Hans, ik vond het geweldig dat je mij hebt begeleid hier. En zo heb ik wat vragen kunnen beantwoorden van mensen om mij heen en mijn cliënten. Ik zie jou gauw en dan uh, drink ik een kop koffie. Ja, Dank je wel. Lieve mensen, dit was het weer bij dit crematorium. Dat waren ze hier toch gastvrij en vriendelijk. Dat ze ons alles hebben kunnen laten zien. En ik hoop dat we alle vragen hebben kunnen beantwoorden. En alle uh, ja, uh, geheimpjes, dat jullie dachten dat geheimpjes waren. Dat die zijn opgehelderd. En de volgende keer gaan we naar stationvervoer. En laten we alles zien over auto's. Bye.